Vanaf hoe laat en op welke dagen mag je vuurwerk afsteken? Nou, je mag vuurwerk afsteken op oudejaarsdag vanaf 6 uur avonds tot nieuwjaarsdag 2 uur in de ochtend. Geldt dat voor al het vuurwerk? Dat geldt eigenlijk voor het legale vuurwerk dat je het mag afsteken. Illegaal vuurwerk mag sowieso niet. Zijn er vuurwerkvrije zones in Ede, zo ja waar? Ja, we hebben een aantal vuurwerkvrije zones. Dat is om mensen en dieren niet last te bezorgen, onder meer het ziekenhuis. Nou, dat snapt iedereen dat het niet prettig is als zieke mensen last hebben van vuurwerk. In totaal hebben we tien zones. Wat gebeurt er als je je niet aan deze regels houdt? Nou, dan kan je een straf krijgen, dan kan de politie een boete uitschrijven. Of je moet een, bij halt, dan moet je bijvoorbeeld straat gaan vegen, schoonmaken. Dus ik zou eigenlijk zorgen dat je, je toch aan de regels houdt.